Heb je zelf een goed artikel of afstudeerwerk geschreven? Zonder als dat zomaar in een la verdwijnt. Jouw werk verdient het om in de schijnwerpers te staan. Plaats jouw onderzoek daarom op HBO Kennisbank. Want door je werk te delen met anderen, creëer je pas echt meerwaarde. Zeker omdat je via de HBO Kennisbank je werk weer verder kan delen via bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter. Duizenden studenten gingen je al voor. Neem contact op met de bibliotheek van je hogeschool. Zij kunnen je vertellen hoe je je werk kan uploaden. Meer dan 50.000 publicaties, direct en gratis te bekijken. Ruim aanbod aan vakgebieden en betrouwbare bronnen. Plaats jouw onderzoek op hbo-kennisbank.nl en creëer meerwaarde.